Wij delen dezelfde passie, kleuters. Wil jij de kleuterbouw bij jou op school optimaal laten functioneren en wil jij expert worden op het gebied van kleuters, dan is deze kleuterspecialistopleiding iets voor jou. In de opleiding kijken we naar de kleuter, naar de breinontwikkeling, wat die kleuter nodig heeft van jou in de speelleeromgeving en in jouw begeleiding. En na de opleiding weet je precies hoe je die kleuter optimaal kan laten ontwikkelen. Hoe je interventies doet, hoe je observeert en hoe je monitort. Meld jij je ook aan voor de opleiding? Ik hoop je te zien!